Hallo lieve YouTube-kijkers. Welkom bij de Stofjes voor weer de zondagmorgenpraat. Weer lekker gelopen. Uh, nou ja, lekker gelopen. Eigenlijk minder lekker gelopen. ging niet zo heel erg goed. Uh, ik zat met te veel dingen in mijn hoofd. Ik kon het lekker leegmaken. Ik ga het een beetje tegenwerken en probeer je daarin te verzetten. Maar nou, dat, ga, dat gaat niet. Ging niet. Dus uh, drie rondjes vandaag tempo niet al te best. Maar ja, wat heet. Mooi, het kan gebeuren. De volgende keer weer beter. We zijn nou in ieder geval weer uh, onderweg naar huis. Weer een korte praat. Uh, vorige week, ja, ja goed, uh, de mensen die hebben gekeken, die hebben dat uh, gezien. Eén uh, keer dat ik een uh, zondagmorgenpraat bewerkt heb. Dat had dan te maken met, uh, met het zoeken van een cadeautje voor, uh, voor Ehm nou ja, dat was gewoon, was gewoon leuk. Ik vond, ik vond dat nooit om daar een keer wel te monteren. Ja. En dan? Voetbal. Corona pas. Zeg maar. Ik weet dat maar niet. Allemaal geen, uh, van die dingen die nou uh, naar boven komen. Ja goed, het is eigenlijk anderhalf jaar hopeloos, of ruim een jaar hopeloos. Met uitsluiten van die en die, en dat mag dan wel, en die mogen het dan toch weer niet. En waarom niet? Het zijn allemaal hetzelfde items. Je staat eerst met z'n alle muntje bij elkaar en dan ga je naar binnen en dan moet je niks een pas laten zien. Ik snap er allemaal niks van. Hele grote pijn op, vind ik. Maar goed, ik denk dat er meerdere mensen met mij deze mening delen. Zullen we afwachten. zullen afwachten. We zullen afwachten wat dan allemaal gaat horen. Maar goed. En Morgen komen ze vloer leggen. Bij de Quantum. Of vanuit de Quantum. Nou, dat was ook wel een leuk feestje. komen ze donderdag de laminaat brengen. Omdat ze maandag komen leggen. Dus even, dan moet je minimaal zoveel zo dagen van tevoren moet je de laminaten in huis hebben, ik kat acclimatiseren, bla bla bla bla. Dus ik kom een palletje brengen en uh, ik kijk op de pallet en ik zie maar 10 pakken liggen in plaats van 14. Dus uh, te weinig besteld. Komen ze om 10 over half zes komen ze het brengen. En tot hoe laat is de klantenservice open? Vijf uur half zes. Kun je dus niet meer bellen. Nou, Dukenburg kanten. had koopavond. Bonnen gepakt, de gereden. gereden, het uitgelegd. Uiteindelijk daar, eh, zijn we gekeken of dat ze voldoende voorraad hebben met de juiste batchnummers. Want die, eh, die batchnummers die moeten, moeten toch passen. Ik dacht eerst bij deze dat het niet belangrijk was, maar blijkbaar toch belangrijk. En dan gaat mijn vraag natuurlijk eh, van de vorige keer uit. van We hebben natuurlijk niet op de batchnummers gecontroleerd. Of dat er wel dezelfde batchnummers waren. Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht om dat te, te bekijken. Uh, ook maar ook die, die monteur niet die, die, die kwam kijken of die kwam leggen. Die heeft ook niet meer gekeken dus dat de best nummers allemaal klopt. Uh, maar goed, gekeken, 14 pakken had hij minimaal liggen. Of uh, had hij sowieso uh, liggen. Dus overeengekomen, wij gaan die pakken uh, de dag erop, vrijdag dus. Die 10 pakken brengen, 14 retour nemen. Hebben we in ieder geval die pakken thuis, kan normaal maandag niet van gelegd worden. Dat is ook gedaan. Dus wat dat betreft. shoutout Canton Nukenburg. Super. Goed geholpen. Echt. Netjes. Vrijdagmorgen klant gebald. Toch even mijn, mijn beklag gedaan. Ja. Ik heb nog een kortingmondeltje van 80 euro. Uiteindelijk ook wel opgelost. Maar wel raar. En dat vond hij van de Canton de, de, de zelf ook. Raad dat ze vanuit de klantenservice hebben besteld. Normaal gesproken geeft de klantenservice dat door aan de vestiging waar het ooit gekocht is. Dat die een nieuwe bestelling moet plaatsen uh, vanuit de oude bestelling. Waarschijnlijk is dat dus de fout geweest waarop wij uh, maar 10 pakken geleverd hebben gekregen. En geen 14. Maar goed, um, daarentegen het is opgelost. Uh, de pakken liggen binnen. We kunnen gaan uh, leggen maandag of morgen. En dan hopen dat het goed komt. Dus We zullen het morgen zien. Ik ga kijken of ik morgen een, een, een, een timelapje kan maken. En ik heb nog wat dingen staan van, van de eerste keer natuurlijk. op hoe de films. daar gesproken. Ik heb dus gemerkt dat het best wel lastig is om als je en werkt en veel dingen in de sport doet. En dan nog eens een keer weer vloggen dat er best wel veel is. Ja dat is lastig. Uh, ik baal, baal van dat ik er te weinig uh, aardappelkast bij neer vorige week of afgelopen week. Ik, iedere keer s'avonds wilde ik wat gaan doen, maar ik was zo moe. Ik zat, uh, ik zat gewoon iedere keer te bol voor het scherm, dat heeft daar gewoon geen zin. Dus uh, uh, heeft daar gewoon echt geen zin om dat nog uh, te gaan doen. Dus ik was gewoon echt best wel moe vermoeid, door welke omstandigheid dan ook. En, uh, dus ja, dan loopt alles een beetje achter. Ik heb voldoende uh, staan aan, uh, aan vlogs die ik nog uh, moet gaan monteren. Dus daar ligt het niet aan. Um, maar het, het, het, het, het rest gewoon even in tijd. Dus je moet daar nog een hele, goede, een hele goede weg in zien te vinden. Goed, komt goed. Ik zeg voor deze in ieder geval uh, einde van deze vlog. Zo dus zeggen zeg: uh, blauw duimpje omhoog. Even een abonneren op, uh, op dit kanaal. En dan uh, zie je de volgende, volgende week zondag in ieder geval altijd weer terug met de zondagmorgenpraat. Want die is natuurlijk makkelijk. Gewoon check opnemen. Hup. Op YouTube en klaar. Of jullie moeten vinden dat uh, zo'n bewerking zoals ik vorige week gedaan heb uh, wel past en dat het wel leuk is om dan wat extra dingen te doen of weet ik wat dan wil ik daar misschien ook wel aan gaan doen. Maar uh, uh, ik vind dit eigenlijk gewoon klant erop zonder dingen erbij, zonder knippen, zonder plakken, zonder uh, poespas om, uh, om dit erop te zetten. Nou, ja, dat is dus. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week zonnig weer terug. Ciao!